welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag de side saddle stitch uh, maken en het is een soort uh, cluster steek, saddle ja side saddle dus de zijkant pak je de uh, stokjes op ik ga het dadelijk heel rustig uitleggen ik zal vertellen wat je nodig hebt en uh, gewoon stap voor stap en dan kan jij je ook deze mooie haaksteek maken je moet bij de zijkanten goed opletten maar dat ga ik ook uitleggen en um, ja ik zou zeggen wil je een trui koop 5, 6 bolletjes wol en ga beginnen je kan gewoon vanuit die onderste rij beginnen met een boordsteek en daarna begin je met die met deze mooie geclusterde steek ik zie je zo weer terug we gaan vandaag de side saddle stitch leren en het is gewoon een cluster van stokjes hij is echt lekker soepel je kan er een trui mee maken wat je ook wil ik zal even vertellen wat je nodig hebt en dan gaan we beginnen je hebt nodig een haaknaald nummer 6 een schaartje een stopnaald en een pen en een schriftje want je moet af en toe opschrijven wat je aan het doen bent en zeker als je een trui wil maken dan moet je toch even meten um, Een centimeter heb je ook nog nodig je moet af en toe meten hoeveel je bent meten is weten Um, dit zijn 10 keer 5 vijf steken 50 steken opgezet heb ik 43 centimeter en ik heb hele simpele wol uh, dit is gewoon een euro bolletje van de Vibra, de Saskia en um, wil je een trui gaan haken dan zonder mouwen heb je 300 gram nodig kijk en zo'n bolletje is 100 gram dus drie bolletjes en met mouwen heb je vijf bolletjes nodig dus voor 5 euro kan je gewoon een trui haken en met deze steek hij lijkt ingewikkeld hoor maar hij is echt heel goed te doen het zijn allemaal stokjes je bent alleen maar stokjes aan het haken het is niet moeilijk het is echt goed te doen en hij is deelbaar door vijf even mijn spulletjes wegleggen en dan gaan we beginnen deze ook even weg We beginnen met een opzetlus van 5 5 lossen en zo gaan we elke keer 5 lossen en dat doe ik nu 30 keer 1 2 3 4 5 want de steek is deelbaar door 5 1 2 3 4, 5, dus die 5 doe ik nu 6 keer, 30 steken in totaal, dus dit is 10, 1, 2, 3, 4, 15, 1, 2, 3, 4, 20, 1, 2, 3, 4, 25, 2, 3, 4, 30, en daarna, na de 30 zet je 1, 2, 3 lossen op, in de vierde steek hier ga je twee stokjes zetten. 1, 2. Dan gaan we hier op dit stokje, gaan we drie stokjes zetten. Dus we gaan niet verder de rij nog af. We gaan eerst even één losse doen. En we gaan het vaker doen hoor. Dan gaan we hierop 3 stokjes zetten, dan gaan we 1, 2 steken overslaan en dan zetten we hier in de derde een vaste. Dus daar zetten we een vaste in. En dan heb je 1 cluster af. Dan ga je 1, 2 overslaan en in de derde daar ga je weer drie stokjes in zetten 1 2 3 dan een losse en dan op dit stokje ga je drie stokjes zetten 1 2, 3, je slaat er 1, 2 over en je zet hier een vaste op Zo nu heb je al twee clusters af, eerst wil ik jullie even hartelijk bedanken voor het, ja, voor het kijken naar de video's en de reacties en ja het is zo leuk om te doen dat, je echt, uh, ja, dat ik echt gewoon elke keer zin heb om nieuwe steken te bedenken en te bekijken en kijken hoe ik het beste kan uitleggen. Want ik vind het belangrijk dat je begrijpt waar het om draait met het haken. Want het is echt niet moeilijk, maar je, je moet gewoon een beetje relaxen, rustig blijven. Het is een soort yoga ik vind het ook heel leuk dat jullie de duimpjes omhoog doen hier onder de video kan je de duim omhoog zetten en dan ja dan dan zie ik gewoon van uh, goh er zijn toch mensen die toch wel waarderen waar ik mee bezig ben en ik probeer elke keer nieuwe steken uit dus ja als je abonneert dan uh, krijg je die ook elke keer en dan gaan we weer gewoon nu verder met haken 1 2 slaan we over dan gaan we drie stokjes zetten 1, 2, 3 stokjes, dan weer een lossen, en dan weer om dit laatste stokje gaan we weer, dan keer je werk een beetje hoeft niet hoor, ga je weer 3 stokjes zetten 1, 2, 3, dan ga je een twee slij over en dan zet je een vaste in de derde steek probeer twee lusjes te pakken en zo heb je alweer drie clusters dan ga je weer twee overslaan, 1, twee overslaan en in de derde steek steek je in en dan zet je weer drie stokjes 2. 3. 1 losse. En dan in dit over dit stokje insteken, draad ophalen, door 2, door 2. Dan zetten we nog twee stokjes bij. 1, 2 losse overslaan. en dan zetten we weer een vaste zie je dan heb je er alweer 4 en als het goed is gaan we nu de vijfde doen en komen we op het eind 1 2 steken overslaan in de derde steekje in je probeert twee lusjes 1 in dezelfde steek. De tweede in dezelfde steek de derde. 1 lossen. En je zet weer in dit over dit stokje heen. 3 stokjes 1. 2. 3. En dan sla je weer twee steken over. Maar ja, ik zit al op het eind, dus dit is dus de laatste steek en dan zetten we hem vast met een vaste zo en dan heb je de eerste toer af en dan heb je als je 30 steken hebt heb je 5 clusters 1 2 3 4 5 je keert het werk iedere keer met een losse dus je doet een losse en je keert het werk dus je draait je werk om dan heb je dit als achterkant ik ga er even wol bij pakken zodat we daar dadelijk mee vooruit kunnen en als je het werk gekeerd hebt dan zie je dat je draadje aan deze kant hangt en dan moet je nu ga je hier boven dus nu ga je Um, even nadenken nee we moeten niet boven zijn sorry hoor het is dus in het begin altijd hierin nog twee nee nog drie stokjes dus in die eerste in het eerste stokje daar zetten we drie stokjes in 1 2 3. en dan sluit je hem bovenaan met een vaste dus die drie stokjes die sluit je de laatste stokje met een vaste zo. en dan heb je zo dat driehoekje opgevuld met drie stokjes dat is het begin maar we gaan het vaker doen hoor nu gaan we dus hier de diepte in en in die steek hier je kan die grote pakken maar ik pak altijd die ernaast want anders krijg je best wel grote gaten in je werk dus ik pak deze de eerste stokje zeg maar het eerste stokje omslaan op het eerste stokje daar zet ik weer drie stokjes 1 2 3 Dan ga je een lossen. Dan ga je op dit stokje ga je weer drie stokjes zetten. 1 2 3 Dan op het laatste stokje 1 2 3. Daarna na het laatste stokje 1 2 3. Daar zet je een vaste. Want dan sluit je weer de cluster dan gaan we weer naar beneden werken dus dan gaan we weer op die eerste steek daar gaan we weer drie stokjes zetten 1 2 in het begin denk ik, oh wat een groot gat, maar dat, dat komt vanzelf goed, dat trekt recht. Dan weer 1 losse en dan weer drie stokjes op dit stokje. 1, 2, 3. Dan gaan we hem weer vastzetten. 1, 2, 3, naar het derde stokje, daar steek je in en dan zet je hem vast met een vaste. En dan heb je alweer ja, weer drie clusters gehad, alleen je kan het bijna niet goed zien hoor. Je, het is heel moeilijk, of tenminste lastig te filmen. Maakt niet uit, we gaan gewoon verder. We slaan weer om en we gaan weer in die eerste stokje: daar gaan we weer drie stokjes in zetten. 1-2-3. Dan 1 lossen. Dan weer 3 stokjes in dit laatste stokje. 1, 2, 3. Dan trek je dit een beetje zo uit elkaar. Die 1, 2, 3 stokjes hier, maar hier zet je die vaste in. dan gaan we weer verder je gaat weer de diepte in dus we gaan weer op het stokje daar gaan we weer drie stokjes zetten 1 2 3 1 lossen en weer 3 stokjes op het bovenste stokje 1 2 3 dan gaan we weer even de bovenste hier zoeken 1 2 3 en daar zetten we hem vast met een vaste en dat is weer de onderkant zie je dan ziet het er zo uit en hier lijkt het of het niet goed zit maar het komt goed hoor. Dat komt straks met terugwerken. Ga je weer. krijg je hier weer een. Een. Stulpje. en nu nu gaan we weer Een. Een. losse omhoog werken en dan gaan we het weer keren dan gaan we nu weer 3 stokjes maken in dit begin stokje hier in deze beginopening 1-2-3 en dat hoekje gaan we nu sluiten hier bovenaan naar die 3 stokjes, dus hier gaan we een vaste inzetten. Dan heb je hier de zijkant weer gedaan. Dan gaan we weer in het eerste stokje hier onderaan elke keer naar onder werken. Daar ga je 3 stokjes in dezelfde opening zetten: 1, 2, 3. 1 lossen en 3 stokjes op het stokje 1. 2. 3. Je trekt je werk een beetje open. 1, 2, 3 stokjes hier verder. Hier ga je de vaste zetten. Zo. En het begint wel te lijken op het voorbeeld. zal het er nog even bij pakken. kijk het zijn allemaal ja clusters clusters van stokjes en je je maakt ze echt zo is eerst, eerst ja doe je ze in een steek en dan doe je de weer een stokje op het bovenste stokje en de zijkanten zie je die worden elke keer opgevuld met die drie stokjes we gaan nog even oefenen in die onderste in het onderste stokje insteken daar ga je weer drie stokjes in dezelfde steek zetten dan een losse en dan ga je weer drie stokjes op dit stokje zetten 1, 2, 3, 1, 2, 3 stokjes en een vaste dan ga je weer naar beneden werken in het eerste stokje, daar zet je weer 3 stokjes. 1, 2, 3. 1 losse, dan weer 3 stokjes op dit stokje. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Een beetje zoeken waar die stokjes ophouden daar zet je weer een vaste en dan ga je weer naar beneden werken op het eerste stokje 1 2 3 1 losse en over dit 1 stokje zet je weer 3 stokjes. 1, 2, 3. En die sluit je weer hierboven, boven het bovenste punt. Met een halve vaste. Oh nee, met een vaste, sorry. Ja, met een vaste. Dan weer 1 losse en dan gaan we weer het werk keren zie je en dan heb je weer hier die boogjes 1 2 3 4 5 en dan gaan we weer beginnen met stokjes in de hoeken in die eerste steek zet je drie stokjes 1 2 3 en dit zijn de hoeken en die sluit je dus hier bovenaan in die bovenste steek met een vaste. En dan heb je het hoekje weer klaar. Dan ga je weer naar beneden werken. Met drie stokjes in het eerste stokje van het onderste, dus echt de onderwerken. In dezelfde steek 3 stokjes, dan 1 lossen en dan weer 3 stokjes op dat ene stokje haken. En die sluit je weer hierboven aan. Dit was de uitleg van de side saddle stitch. Ik vind het moeilijk uitleggen, maar het is gewoon een Engelse steek. De Nederlandse benaming, ja, die weet ik gewoon niet. Maar het is een cluster steek. En uh, ja, het is echt een leuke steek. Ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd. Graag je duimpje omhoog, hier onder de video. En wil je abonneren? Hier op mijn foto klikken en dan krijg je elke keer weer nieuwe steken. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video.